Beste student, wat leuk dat je gekozen hebt voor een studie aan Tilburg University. We hopen dat je een mooie tijd tegemoet gaat en willen jou met deze kennisclip informeren over onze dienstverlening op het gebied van studentenwelzijn, waar terecht steeds meer aandacht voor is. Ons doel daarbij is om jou de juiste tools aan te reiken om jouw eigen welzijn, zowel sociaal, fysiek als mentaal, te bewaken en bevorderen. Op die manier kun je beter voorbereid aan je studententijd beginnen en krijg je een idee wat je zelf kunt doen en bij wie je terecht kunt als dat nodig is. Onze aanpak studentenwelzijn bestaat uit vier pijlers. Het begint met pijler 1. Mentaal fit studeren. Om goed te kunnen studeren en een leuke studententijd te hebben is het belangrijk dat je fysiek en mentaal goed in je vel zit. Hoe je dat doet is voor iedereen verschillend. Het begint ermee om uit te vinden waar jij enthousiast van wordt, maar ook waar je tegenaan loopt. Hoe kan de universiteit je daarbij helpen? Wij bieden veel verschillende mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien en actief deel uit te maken van onze diverse academische gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan lid worden van het sportcentrum waar je oneindig veel sporten kunt doen, of van een studenten- of studievereniging, deelname aan een van de vele workshops op het vlak van welzijn, bijvoorbeeld positief perfectionisme of omgaan met verlies of vrouw, het volgen van een van de vele e-health modules in het preventieportaal Gezonde Boel, zoals faalangst, piekeren of eenzaamheid, of het deelnemen aan een van de vele sociale activiteiten die worden aangeboden, zowel binnen jouw studie als daarbuiten. Het bevorderen van studentenwelzijn is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en we streven ernaar dat elke student zich gehoord en gezien voelt. Jouw eigen veerkracht en balans staan hierbij centraal, zonder daarbij het welzijn van jouw medestudenten uit het oog te verliezen. Fit studeren begint bij goed zorgen voor jezelf. Als je om wat voor reden dan ook zelf dreigt vast te lopen, dan komt pijler 2 van onze aanpak studentenwelzijn in beeld. 2. Wanneer het even wat minder gaat. Mocht je tijdens je studie merken dat je misschien een tijdje wat minder goed in je vel zit, dan raden we je aan om zo vroeg mogelijk aan de bel te trekken. Je kunt terecht bij diverse studentbegeleiders, waarbij soms een docent mentor en in elk geval de onderwijscoördinator van jouw opleiding een eerste aanspreekpunt is. Inkomende exchange studenten kunnen terecht bij het Study Abroad and Exchange Team, studyabroad at tilburguniversity.edu. Op onze website staat een handige tool die jou snel de weg naar de juiste hulp wijst. Verder vinden we het belangrijk dat iedereen kan werken en studeren in een open en veilige omgeving. Elke gebeurtenis van ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, is er één teveel. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan kun je onder meer terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Het belangrijkste als het even wat minder gaat is, blijf er niet te lang alleen mee rondlopen. Praat er met iemand over, want iedereen kan wel eens wat hulp gebruiken. Om te weten bij wie je dan het beste terecht kunt, dat komt in pijler 3 van onze aanpak Studentenwelzijn aan de orde. 3. Ondersteuning Tilburg University vindt het belangrijk om jou op diverse manieren te ondersteunen op het vlak van welzijn op het moment dat je ergens mee zit en hierbij hulp nodig hebt. We hebben diverse professionals in dienst die jou verder kunnen helpen, zoals de studentendecanen, de studentenpsychologen dual career officers, de studentenpastor en schoolmaatschappelijk werk. Deze ervaren professionals kijken graag met je mee en zoeken samen met jou naar een passende oplossing. Mocht je het lastig vinden om te weten bij wie je moet zijn voor welke ondersteuning, vul dan de student support wegwijzer in. Pas als je je bij iemand meldt, kunnen we samen met jou kijken hoe we je kunnen helpen, zodat je niet te veel achterop raakt bij je studie. Dit brengt ons tot de laatste pijler van de aanpak studentenwelzijn. 4. Doorverwijzing Op het moment dat er hulp nodig is, die niet door ons als universiteit geboden wordt, dan zullen we jou doorverwijzen naar externe professionals. Vaak speelt een huisarts een centrale regierol hierbij. Dus zorg ervoor dat je een huisarts hebt en dat je goed verzekerd bent. Het is daarbij wel goed om in contact te blijven met degene binnen de universiteit die je doorverwezen heeft. We hopen dat je met deze kennisclip een idee hebt gekregen wat je zelf en wat de universiteit kan doen om je studententijd zo plezierig mogelijk te maken. Studentenwelzijn is essentieel voor alle studenten, ongeacht je achtergrond. Maar het begint dus uiteindelijk wel bij jezelf. Be well.